Ben jij ondernemer aan onze kust? Wil je mee op zoek naar antwoorden op de veranderende behoeften van onze bezoekers en wil je nog meer uit je onderneming halen? Dan is Profit iets voor jou! Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden tal van mogelijkheden. Wil jij bijvoorbeeld weten wat Big Data voor jou als ondernemer kan betekenen? Wil je graag meer te weten komen over wat jouw bezoeker tijdens zijn verblijf nog zoal doet? Experimenteer dan samen met ons! Die bezoeker kiest bewust voor jouw regio. Jouw regio die zijn specifieke troeven heeft en een uniek DNA. Dat DNA hebben wij voor jou in kaart gebracht. Ontdek wat jouw plek nu zo bijzonder maakt en pak daarmee uit. Ten slotte laten we een team van experten los op jouw vragen als ondernemer. Al deze elementen brengen we samen in een innovatietraject op maat voor jouw bedrijf. Laat je begeleiden door een persoonlijke coach en doe mee aan dit innovatienetwerk. Dit innovatietraject met coaching zal je over de hele lijn ondersteunen in de uitbouw van je bedrijf. Innoveer je mee? Ontdek alles over Profit op ons platform. Neem snel een kijkje op www.profittourism.eu.